Op Het Instagram voor Bedrijven. Het is een event van Frankwatching. Vandaag zijn er allemaal keynotes van verschillende organisaties, zoals Gemeente Rotterdam, Post.nl, maar ook influencers zoals Aranka van Fit Girl Code en Instagram-fotograaf Ilko Roos. Uitgevers willen eigenlijk alleen nog maar samenwerken met mensen die dus al volgers hebben op social media, omdat dan eigenlijk de marketing al voor ze gedaan is. Ja, ik heb vanochtend een presentatie gegeven over de kracht van Instagram en ik hoop dat mensen uh, nu doorhebben dat Instagram heel belangrijke veranderingen in onze digitale wereld heeft gebracht, namelijk dat we alles nu fotograferen. En dat je daar als bedrijf ook heel goed gebruik van kunt maken, dat mensen alles van jouw producten en diensten fotograferen. Advertising heeft geen zin als de inhoud niet klopt met je doelgroep. En 90% van de Instagram advertising die ik op dit moment voorbij zie komen in mijn eigen feed, gaat deze vlag niet op. Het is een mismatch tussen de inhoud van de advertentie en de doelgroep van de advertentie. We zijn begonnen met de social media-strategie van werken bij allemaal uit te leggen. En daarna hebben we ook concrete voorbeelden aangedragen van hoe wij ons Instagram-account vormgeven en wat voor type content we daar plaatsen. Waarom zou je nou Instagram bij Webcare neerleggen? Nou, het helpt in ieder geval om een band op te bouwen met die community. Die mensen weten als geen ander wat die klant bezighoudt. Dus zij weten ook hoe zij persoonlijk moeten zijn. En wat voor ons intern heel bijzonder is, en dat is echt nieuw, dat is pas sinds... Enkele maanden, een jaar, is dat uh, de voorlichters van de wethouders en van het college uh, sociale media echt als serieus kanaal gaan zien. Dus je kunt het ook echt inzetten voor je. Voor je communicatie en voor je informatievoorziening en je dienstverlening, het is echt niet alleen stadsmarketing. En eigenlijk de kern van mijn verhaal is uh, ja, dat die stad niet van, uh, van de gemeente is, maar dat wij voor en met de stad zijn. Ja, ik heb vandaag een, uh, mijn ervaring met influencer marketing verteld. En wat ik daar eigenlijk mee wilde bereiken is uh, te laten zien hoe dat in de praktijk nu werkt. Want je leest heel veel over uh, uh, influencer marketing gewoon echt als begrip. En heel weinig van ja, hoe, hoe gaat dat nu in zijn werk? En daar hebben we al heel veel van geleerd. We hebben best wel grote Instagrammers en, uh, en influencers aangesproken. Maar we kwamen erachter dat we daar ons echt niet blind op moesten staren. En moesten kijken van wie vindt het nou echt heel erg leuk. Nou, een van de lessons learned voor mij was dat een heel groot bereik eigenlijk uh, niet zo heel veel zegt over de invloed die ze hebben. En invloed is veel belangrijker dan bereik. Uh, wij hebben een hele mooie case waarbij we echt appels met appels kunnen vergelijken. Een meisje met een miljoen volgers en een meisje met 8.000 volgers. En een meisje met 8.000 volgers heeft ons eigenlijk veel meer engagement en sales opgeleverd dan die met miljoen volgers. Dus ik wil mensen meegeven dat ze daar gewoon, uh, ja, gewoon eventjes van wegblijven en kijken van is dit iemand die mijn doelgroep aanspreekt? Dat is belangrijk. Ik denk dat mijn boodschap is dat je op moet letten wat je op Instagram deelt en uh, wat je herdeelt, regrampt. Maar dat je heel erg veel gewoon wel kan. Maar dat je even uh, moet zorgen dat je de juiste hashtags gebruikt, of om toestemming vraagt of dat soort zaken. Instagram gaat dus niet over... Uh, producten en, en, en logo's. Het is meer het verhaal achter je bedrijf wat je moet laten zien op Instagram. Wat ik eigenlijk heb verteld is uh, hoe mijn leven veranderd is van een, uh, een IT-specialist naar een fotograaf en hoe Instagram daaraan bijgedragen heeft. Voordat je dan uitingen gaat doen of sponsored posts gaat inkopen, zorg dat je een goed gevulde Instagram-account hebt met inspirerend werk. En dan is het daarnaast heel belangrijk om die community op te gaan bouwen, om het gewoon te putten uit de bestaande uh, gebruikers van Instagram en op zoek te gaan naar de mensen die al fan zijn van je product. Dus die al een hashtag gebruiken met jouw productnaam erin of een interesse-hashtag die gerelateerd is aan jouw bedrijf. Hier in Nederland is het toch nog een klein beetje een ondergeschoven kindje, zeg maar, Instagram. Dus ik, ik ben super blij dat er nu eens wat aandacht voor is en dat er ook gewoon zo'n opkomst is van mensen die enthousiast zijn van Instagram of die het willen gaan gebruiken in een marketingmix. Dus ik juicht alleen maar toe volgend jaar weer alsjeblieft.